Het probleem van de wenkbrauwen is in onze praktijk dus dat ze vaak hangen. Uh, daar komen mensen mee. De eerste keuze, en wat over het algemeen een heel goed resultaat geeft, is met name uh, botox of azalure. Uh, dat geeft eigenlijk al een lichte, uh, lichte verhoging van de wenkbrauwen, wat eigenlijk al waar mensen al tevreden mee zijn. Een, als wenkbrauwen heel erg hangen, dan moet je eigenlijk toch meestal een wenkbrauwlift of een, een voorhoofdlift doen. Dat doe ik in deze praktijk uh, niet. Uh, maar uh, je kunt het vaak met fillers, uh, draadjes. Uh, plexer en zoals ik al zei, de azaluren kan je toch wel hele goede resultaten bereiken. Nou, het hangt een beetje vanaf. Het is vooral belangrijk de indicatiesystemen. Want als mensen echt een hele hangende wenkbrauwen hebben, dan zijn deze middelen die ik in mijn praktijk doe niet toereikend. En dan zal plastische chirurgie gedaan moeten worden. Desondanks, en uh, dat zei een, een professor plastische chirurgie in Groningen, zei dat. die zei zo van dat met botox bijvoorbeeld, dat hij verwachtte dus dat er niet meer zoveel voorhoofdliften nodig zouden zijn. En die werken dus ook preventief voor laaghangende wenkbrauwen. Uh, wat kan je dus verwachten? Nou, je kunt een goed resultaat uh, verwachten, dus uh, waarin mensen tevreden zullen zijn. En als ik denk dat het niet haalbaar is, dan zal ik dat ook eerlijk zeggen.